Fishticks zijn een geweldige hit bij kinderen en ik moet zeggen, ik eet ze eigenlijk ook wel, uh, wel graag. Nu, gezondheidsexperts die zeggen dat het aanbevolen is om twee keer per week vis te eten, maar ik vraag me af, als je je beperkt tot fishticks, voldoe je daar dan aan? Nathalie, onze voedingsexpert, is er komen bij zitten en jij gaat daar zeker het antwoord op weten. Uh, je hebt veertien van die producten getest, uh, maar laat ons beginnen Nathalie, bij het begin. Waarom is vis eten zo belangrijk voor onze gezondheid? Wel, vis bevat eigenlijk meervoudige onverzadigde vetzuren, waaronder omega-3-vetzuur. En deze zijn van belang om ons te beschermen tegen hart- en vaatziekten. En ze dragen ook bij tot de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen bij kinderen. Dus eigenlijk, van gelijk welke leeftijd iedereen moet, zijn best doen om er voldoende van te consumeren. En onze hoge gezondheidsraad raadt daarom aan om twee keer per week vis te eten, waarvan één keer vette vis en om ook te variëren met de soort en de herkomst van de vis die je kiest. Oké. Okay. Nu, fishsticks, ja, de naam zegt het zelf, daar zit vis in, maar niet uitsluitend. Hè? Welke ingrediënten vinden we nog terug in die producten? Ja, bij de fishsticks heb je eigenlijk 65% vis en de andere 35% is eigenlijk een stuk deeg. Hij bestaat uit water, bloem, olie en uh, zout en een ander deel zijn chapelure en kruiden. Uh, dat is wat eigenlijk op het etiket staat. Maar we zien eigenlijk in de praktijk dat vaak uh, producten 1 tot 3% minder vis bevatten. Oké, okay. um, we hebben ze hier allemaal uitgesteld, we hebben ze uit de diepvriezer gehaald, um, hopelijk niet te lang. Um, wat was nu de beste van de test? Welke, welke producten scoren het beste? Wel, best beste van de test zijn eigenlijk de fishsticks van Iglo, mm -hmm. de, de gewone en ook uh, de Omega 3 uh, variant hier. Um, en dan heb je er nog een aantal uh, van gemiddelde kwaliteit uh, en die zijn dan soms ook iets goedkoper. En we hebben ook een uh, beste koop van uh, Jumbo of Albert Heijn. Oké, okay, zijn er zo nog dingen die ik moet weten? Wel, bij de extra-large verpakkingen hebben we eigenlijk ook gezien dat de extra-large verpakking van Kilo omega 3, dat die eigenlijk 7% minder vis bevat dan de kleine verpakking. Dat is jaar. Dat uh, is eigenlijk een beetje betreurenswaardig, aangezien dat vaak gezinnen toch die grote verpakkingen kopen, omdat dat gemakkelijker is en ook vaak iets uh, goedkoper. Ja, ja. Uh, maar dus als je meer vis wilt, koop je in dit geval eigenlijk beter uh, de kleine verpakking. Nathalie, je hebt in het begin gezegd dat omega-3 heel belangrijk is voor de gezondheid en dat we daarom vis moeten eten. Dus logische vraag, vind ik die omega-3 ook terug in fishsticks? Um, ja, je gaat omega-3 terugvinden in fishsticks, maar um, het is niet een, de beste bron uh, voor omega-3 eigenlijk. Omdat de vis die gebruikt wordt uh, voor fishsticks te maken, al als eigenlijk een magere vissoort is en die daardoor dus minder omega-3 uh, bevat. Als je het wilt vergelijken met onze fish sticks, zagen we zo'n 0,3 gram tot 1,3 gram omega 3. En bij zalm heb je eigenlijk 1,5 tot 2 gram per 100 gram omega 3. Oké, okay. ja, dus dat, is toch, dat verdient wel de voorkeur dan. Want ik moet zeggen, bij mij elke vrijdagavond, ik, voel me, ik schaam me bijna om het te zeggen, worden er fish sticks gegeten? Ja, is dat dan wel verstandig om dat wekelijks te doen? Als je kijkt naar de voedingsdruk, dan staan eigenlijk fish in de grijze zone. Dus... Pure vis verkiest altijd de voorkeur. De voorkeur okay. ja. Maar ja, natuurlijk, als je kinderen nu echt mm -hmm. niets anders willen eten van, van hoor, vis ja. dan fishsticks, uh, ja, dan doe je daar nu ook niet verkeerd mee om dat dan wekelijks op het menu te zetten. Op die manier krijgen ze toch een bepaalde hoeveelheid omega-3 uh, binnen. Ja. Um, wat kan een goede tip zijn om ze toch te proberen eigenlijk ook andere vissen te laten eten, is eigenlijk op dat moment ook een keer zalm of een andere vette vis op tafel te zetten, die dan, die dan voor jou en je vrouw dan. En dan kan je kinderen iets laten proeven. En dan misschien in de toekomst <laughs> eten ze dan ook weer wel een keer iets anders. Wie weet, wie weet. Laat ons open. Um, nog één ding. Ik zie hier ook vegetarische alternatieven staan. Dus vegetarische fishsticks, ze bestaan ook. Aanraden of niet? Um, die producten zijn eigenlijk vaak altijd ultra bewerkt. Mm -hmm. Dus um, wat je denkt, dat het dan gewoon een combinatie is van groenten. Dat is meestal niet het geval. Er zitten dan ook additieven in en smaakstoffen. En in dit geval bevatten ze ook eigenlijk andere voedingsstoffen dan de fishsticks. Ze bevatten wel omega-3, maar dit meestal in kleinere hoeveelheden en ook van plantaardige oorsprong. En tot op heden is het, is het, ja, hebben niet dezelfde gezondheidseffecten dan die van dierlijke oorsprong. Dus wil je dan vegetarisch eten, dan kies je eigenlijk beter voor minder bewerkte of onbewerkte producten zoals lenzen uh, of kikkererpten of tofu. Ja. Oké, okay. Nathalie, dank u. Het was heel interessant. Ik ga proberen samen te vatten. Uh, Fishticks kunnen zeker een gezond alternatief zijn voor gewone vis, maar gewone vis zal altijd de voorkeur krijgen. Mag ik het zo zeggen? Voilà. Wil jij er meer over weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website.